Een goede morgen, daar zijn we weer bij de wekelijkse live in de afvallen door persoonlijk leiderschap community. Als je goed hebt opgelet is onze naam van de community gewijzigd en hij heet nu afvallen door persoonlijk leiderschap op Facebook. Als je er bent, laat me even weten dat je er bent, eh, zodat we, nou ja, ik het altijd leuk vind om te weten tegen wie ik praat natuurlijk. En vandaag gaan we het hebben over self-talk. Oftewel, wat zeg je tegen jezelf? Wat is nou die innerlijke dialoog die je met jezelf voert over jouw afslankproces, over jouw lichaam, euh, nou ja, over jouw hele zijn? En dan gaat meteen mijn hond euh, naar binnen willen. Dus één momentje, lieve mensen. Dan hebben we dat ook maar weer gehad. <coughs> Kom dan. Tip. zo gaat dat moet hij per se naar buiten maar ja het is uiteindelijk gewoon een kleine poesie want het regent dan een beetje en dan is het toch een beetje nat voor mijn doppiedok. goedemorgen beliska wie is er nog meer laat eens even weten lieve mensen <tie> zelf -talk. wat zeg je tegen jezelf wat is die innerlijke dialoog en wat voor impact heeft impact heeft dat op jouw blijvend slank worden proces daar gaan we het vandaag over hebben. Um, en uh, Ik ga wel een beetje verder dan uh, affirmaties en geloof in jezelf en al dat soort dingetjes die absoluut wel een keer van waarheid hebben. Maar als je de achtergrond niet weet, ja, dan is het minder functioneel, denk ik. Het gaat erom dat je weet wat de achtergrond is. Het gaat erom dat je weet hoe je het kan toepassen. Zodat je het ook gaat doen. Want je weet inmiddels, de verandering ontstaat alleen als je in actie komt. Dus, pak een pen en papier erbij. Het leek dat het vandaag weer eentje wordt waarbij je heel veel waarde gaat krijgen. Die je ook weer direct kan toepassen. Je weet, ik hou van kennis. Maar ik hou nog meer van toegepaste kennis. En ik hou er nog meer van... Als jij dat ook gaat doen. Laten we starten jongens. Als we het hebben over de innerlijke dialoog, de self-talk. Wat zeg je tegen jezelf? Hoe praat je tegen jezelf? Hoe denk je dat anderen jou zien? Hoe zie jij jezelf als je in de spiegel kijkt? En eigenlijk begint dat onderzoek heel eenvoudig met de vraag ik ben dubbele punt. Wat is nou het eerste wat er in jou opkomt als ik jou de vraag stel... Wie ben jij? En dan zeg jij, ik ben. Dubbele punt. Laat eens even wat weten als je kijkt. Uh, ik zie, wacht even voor jongens. Ik zie dat er wat misgaat. Uh, kom maar door met de reacties. Ik weet niet of ik de reacties meteen zie. Vele genoeg gaat volgens mij een beetje wat fout. En ik heb een kikker in mijn keel, dat is ook niet heel erg handig, maar laat ze even weten. Wat, wie ben jij? Als je jezelf zegt, ik ben dubbele punt, wie ben jij dan? <coughs> Sorry jongens. Ik ben Beliska, vrolijk en behulpzaam, juist. Vrolijk en behulpzaam, dat zijn dus karaktereigenschappen. Je kan er nog meer wat zeggen. Ik ben. Suzanne zegt: Ik ben rustig en gevoelig. Heel goed. Ik ben rustig en gevoelig. Heel goed. En als je nou iets moet zeggen over jouw lichaam, wat zeg je dan? Wat zeg je dan in één woord of in één zin? Ik ben. En dan je beschrijft dan je lichaam. Wat zeg je dan? <tus> Kom eens even door, Suzanne, Beliska, Wat is jouw omschrijving als je zegt, ik ben, als je je lichaam moet omschrijven? Ik ben. Suzanne zegt, ik ben mooi, maar iets te vol. Heel mooi, Suzanne, goed zo. Heel goed. Ik ben mooi, maar iets te vol. Ik ben mooi, maar iets te vol. Heel goed. Beliska, wat zeg jij als jij je lichaam moet omschrijven? En laat ik maar eens even meteen opha ophaken, ophaken, inhaken moet ik zeggen. Ik heb altijd iets met, met, met voorzetsels. dat gaat mij nooit uh, helemaal goed geloof ik. Of nooit, dat is niet waar, maar het gaat vaak niet goed. Um, maar laat ik eens even inhaken op wat Suzanne zegt. Suzanne zegt, mooi maar iets te vol. Mooi maar iets te vol. Ik als coach die zich heeft verdiept in communicatie... <tus> Die ziet hier heel veel in deze zin. Mooi, maar iets te vol. Als je het voor jezelf deze zin zou ontleden, of zou van meer betekenis zou geven, uh, Suzanne. Hoe zou je dat dan omschrijven, deze zin? Mooi, maar iets te vol. Hoe zou je die zin omschrijven? Welke betekenis zou je daarachter... ...vinden? Ja, kom maar. Kom maar, andere In. En in. Dat is te schattig. Mijn hond die gaat even zijn mand verplaatsen naast mijn stoel. Dat is het geluid wat je hoorde. Ja, je bent blaaf. Mooi, maar iets te vol. Welke betekenis zou deze zin zijn? <coughs> Als je het niet weet, laat me even weten. Want je zegt, nou, ik heb geen idee, Mira. Dat mag, hè. Dat kan. Alles kan. Niks is fout. Geen enkel antwoord is fout. Elk antwoord is namelijk... Een poging om jou verder te helpen naar jouw proces om blijvend slank te worden. Op de goede weg, zegt Susan. Ja, goed zo. Mooi, maar iets te vol. Op de goede weg, ja. Zou je wat kunnen zeggen over dat koppelwoordje maar? Mooi, maar iets te vol. Mooi, maar iets te vol, Ziezo. Als we het hebben over zelfdruk, dan gaan we natuurlijk zinnen ontleden. Hè. Dan gaan we natuurlijk naar taal kijken. Dan gaan we naar communicatie kijken. <coughs> en dat wil ik jullie meegeven. Dus als je een pen gaat pakken. Of je bent er al mee bezig. Of je gaat dat doen later, als je de video later eens gaat kijken. En je gaat de video dan bekijken en je gaat opschrijven, ik ben. En dan maak je gewoon een lijst. En dan maak je eerst over je identiteitskenmerken. Dus over inderdaad, vrolijk, blij, behulpzaam, bla bla bla. En dan ga je een lijst maken over, ik ben, als je je omschrijving van je lichaam gaat zetten. En dan krijg je allerlei zinnen daaruit. Of opmerkingen, of woorden daaruit. En het... Start bij zelftop. Als je echt serieus zelftop wilt toepassen, dan ga je serieus dus kijken naar hoe jij jezelf omschrijft. En, uh, en inderdaad het antwoord van Suzanne, mooi maar iets te vol. En nu geeft Suzanne het antwoord, het haalt het woord mooi naar beneden. Heel erg goed, Suzanne. Begrijp je wat ik zeg, Suzanne? Begrijp je wat ik zeg? Als je er nu zegt, mooi en iets te vol, is het iets anders. Mooi en iets te vol is iets anders dan mooi maar iets te vol. Horen jullie dat verschil niet voor mensen? Het gaat er eigenlijk dus om dat je zegt, mooi en iets te vol... vind je jezelf ook mooi in het vol zijn. Als je zegt, mooi maar iets te vol... Vind je zelf mooi, maar vind je dat er wat af moet. Het lijkt peanuts. Het lijkt, het lijkt, het lijkt, het lijkt gemarchandeerd in een marge. Maar dit is wel de essentie waar zelf het over gaat. Dus dank je wel Suzanne, voor je bijdrage. En alsjeblieft lieve mensen, participeer zodat je echt ook kan voelen. Want als het over jezelf gaat, dan voel je de verschillen. Dan voel je de verschillen waar het over gaat. En als je dat gaat inzien, dan, dan ga je dus beseffen dat jouw manier, wat je tegen jezelf zegt, hoe je over jezelf denkt. Ja, nou is het klaar. Ga er maar in. Ja, je beer erbij. Oké okay, jongens, sorry. Kom maar kijken. Beer moet er ook even bij. Ja, goed maar. Goed, Zeg, ga maar beer erbij. Het is toch te schattig, mijn beest. Um, um, als je dit gaat onderzoeken op een serieuze manier, dan zal je ontdekken... Hoeveel jij jezelf op een negatieve, tussen aanhalingstekens, manier neerzet. Ook al is het maar heel klein. Maar we weten, alle kleine stappen die je dagelijks doet, geeft groot resultaat. Ook in positieve zin. Natuurlijk, met leefstijl dat zeggen we altijd, begin klein. Maar kleine stappen, integreer die, maak die eigen. Maar dat geldt ook voor de andere kant. Negatieve stappen, kleine stappen... Geeft veel minder resultaat. We hebben dus wel eens onderzoek gedaan. Uh, als je 1% meer doet in een jaar, dan rendeert dat op ongeveer 80%. Als je 1% minder doet op een jaar, dan is het een verlies van ongeveer 37%. Min. Moet je nagaan. Is dus meer dan 100% winst. Als je maar 1% verandering brengt. Dus alleen maar even om aan te geven. Hoe belangrijk het is. Dat je juist gaat kijken naar de details. En dan is het niet zo dat je elke zin onder de loep moet nemen. Enzovoort. Nee je gaat dat gewoon eens doen. In zo'n oefeningen. Hè? Dus niet elke keer dat je met iemand in gesprek bent. En dan oh, wat zeg ik nou eigenlijk. Alhoewel ik zal je eerlijk zeggen. Op een gegeven moment gaat dat redelijk vanzelf. Want je wilt. Als je taal probeert te vangen. Als je communicatie probeert te vangen. Wil je graag dat jouw boodschap op de manier wordt over uh, wordt ontvangen zoals je hem hebt bedoeld. Maar dat is nooit zo. Want elke boodschap wordt op een andere manier geïnterpreteerd uh, door de ontvanger dan hoe jij hem hebt bedoeld. Maar je poogt in ieder geval om dat zo goed mogelijk te doen. En <coughs> dus, dus voor nu zou ik dus, zou ik dus niet zeggen, dan nou, ga elk gesprek onder de loep nemen, nee, helemaal niet. Maar pak eens deze oefening erbij, ga eens kijken en ga eens echt elke zin voor jezelf kijken van, hé... Hey, wat zeg ik nou hier nou eigenlijk? Dat nou, precies zoals ik dat net aan Suzanne heb gevraagd. En als je je dan zelf doorvraagt, dan kom je zelf achter het antwoord. En deze, ik vind mezelf mooi, maar iets te dik is de eerste wat er in erop komt bij Suzanne. En dat wil ik jullie ook adviseren. Als je zo'n oefening gaat doen, is het niet de bedoeling dat je erg gaat rationaliseren. Want als je gaat rationaliseren, dan ga je het meest gewenste antwoord geven en bla bla Nee, je gaat echt een, een, een tijdwekker zetten, een, een, een timer zetten op je telefoon. En je, zet, je doet de oefening en je pakt er ongeveer drie tot vijf minuten voor. En dan gaat er dus als eerste wat er in je opkomt. dat zijn jouw antwoorden. Dus geef jezelf niet de tijd om te rationaliseren... Om, hè, om, om het juiste antwoord te geven. Wat jij denkt dat beter bij jou past. Het gaat echt om de snelle respons. Dat is als al wat eerst er in je opkomt. Zet de timer. Altijd belangrijk met dit soort oefeningetjes. <tie> onze zintuiglijke wereld. Onze externe wereld. Um, die worden allemaal in ons brein gevormd. Als plaatjes. Alles is een plaatje. Er zit dus niet... Uh, nou, laat ik een voorbeeld uh, noemen. Als ik, en dan moet je even heel goed bedenken wat er gebeurt in jouw hoofd. Als ik jou zeg, er zit een roze olifant op de tafel. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Er zit een roze olifant op de tafel. Nou, wat gebeurt er in je hoofd? Dat, kan, dat, dat hebben jullie nu ervaren, hoop ik. Wat er gebeurt is, jij ziet in jouw hoofd. Een roze olifant op een plaatje zit. Het is een plaatje wat je op de tafel zit. Het is een plaatje wat je ziet. Alle zintuigelijke waarnemingen worden opgeslagen als een plaatje. Zelfs geluid en geur. Dan zou je denken, hoe kan dat nou op een plaatje? Maar zelfs geluid en geur. Want geluid en geur, die hebben een verbinding met iets. Dus stel, je bent in een concert, je hoort Mooie muziek, je zit in het concertgebouw, je hoort mooie muziek. Het wordt opgeslagen in het plaatje van de setting van dat jij in dat concertgebouw zit. Stel je ruikt uh, een lekkere taart die gebakken wordt. Je wordt opgeslagen als een appeltaart, of wat voor taart dan ook natuurlijk, in jouw brein als plaatje. Dat is een belangrijk fenomeen, dat is een belangrijk iets om dat te beseffen. Want ook dus, als jij zegt, ik ben mooi, maar iets te dicht wordt dat dus ook opgeslagen als een plaatje in jouw brein. Snap je wel? Begrijpen jullie wat ik zeg jongens? Begrijpen jullie dan ook waarom dit inderdaad een impact heeft? En al die, die gedachten en al die ervaringen en die, die, die zintuigelijke waarnemingen, die worden dus in dat onbewuste brein, ik heb het vaak genoeg over gehad, hè, in dat limbische brein opgeslagen. En veel belangrijker nog, die worden gecodeerd... Met een emotie. Dus, wat jij zegt, ik ben mooi, maar wel een beetje vol, wordt als een plaatje opgeslagen. In dit geval ziet Suzanne zichzelf als een plaatje in haar brein, dat ze mooi is, maar iets te vol. Daar heeft zij een bepaald beeld bij. Mijn beeld van dat plaatje is anders dan het beeld van Suzanne. Maar het is Suzanne haar beeld. En omdat Suzanne dat beeld heeft wat dus wordt opgeslagen in dat limbische brein als een printje, als een plaatje. Wat wordt gecodeerd met een emotie. Zorgde dat ervoor dat wanneer Suzanne bezig gaat met blijvend slank worden, dat ze eerst dit plaatje moet gaan omvormen. En dat betekent dus dat Suzanne moet gaan zeggen, hey, ik ben mooi en slank. Dan gaat jouw brein daar naartoe. Ik ben mooi en slank. Hmm, jammer. Snap je wat ik zeg, Suzanne? Snap je wat ik bedoel, lieve mensen? Snap jullie wat ik zeg hier? En het, Ik vind het soms moeilijk om jullie, uh, om jullie te doorgronden of je begrijpt wat ik zeg. Want de volgende stap is namelijk dat we weten dat gedrag, gedrag voor 95% wordt getriggerd door die emotie. Dus... Het plaatje wordt opgeslagen in ons brein, wordt gecodeerd met een emotie. De emotie die zorgt vervolgens voor ons gedrag. Dat niet alleen, de gedachte die jij hebt, dus de gedachte die er wordt opgeslagen, dus wat jij tegen jezelf zegt, we hebben het over zo'n toch? De gedachte alleen zorgt direct voor een fysiologische respons. Hoe? Gek is dat. Goedemorgen Ali, wat leuk dat je erbij bent. En ik zie dat een andere Karin, Karin, Karin Bieneman. Karin, ik ga ook, oh, sorry, ik ben bijna de achternaam noemen. Dat doen we niet in deze lives altijd, omdat we ze ook als podcast opnemen. Welkom Karin, um, goed dat je erbij bent. Je hebt het eerste stukje gemist, maakt niet uit, kijk het nog even terug als je daar de tijd voor hebt op een later moment. Dus even terugkomen jongens, Suzanne zegt. Ik ben mooi, maar iets te dik. Suzanne geeft zelf aan, de oefening die we net hebben gedaan, dat je eigenlijk, als je die zin gaat ontleden, waar zelf het ook over gaat, communicatie, wat zeg je tegen jezelf, wat is die innerlijke dialoog. Als je die zin echt gaat ontleden, in eerste instantie zegt Suzanne terecht, nou, die zin betekent voor mij, ik ben op de goede weg. Maar bij later doorvragen ontdekt Suzanne zelf dat ze zegt, hé, hey, omdat ik zeg, ik ben mooi maar, iets te dik, ontkracht het woord maar het feit dat ik mooi ben. Vervolgens weten we dus nu dat deze uitspraak, dus alleen al de gedachte in een plaatje wordt opgeslagen in jouw limbische brein. Gecodeerd wordt aan een emotie. Die emotie die zorgt ervoor dat jij tot bepaald gedrag gaat handelen, gaat, gaat, gaat, gaat doen. Maar niet te vergeten jongens, die emotie, die zorgt er ook voor dat er direct een andere chemische ver verandering in jouw lichaam plaatsvindt. Fysiologische verandering, chemische verandering. Vanuit de biologie noem je dat chemische verandering, want het is volgens biologen is het natuurlijk chemie. Het is natuurlijk een chemische reactie, hè? een verandering van reactie. Nou, Wat bedoelen we daarmee? Een fysiologische verandering door anders te denken, is heel simpel... Heel simpel, laten we een voorbeeld noemen. Heel recent heb jij vreselijke ruzie gehad met een dierbare. En haal gewoon eens die gedachte naar boven. Haal eens die gedachte naar boven, die gedachte dat jij vreselijke ruzie hebt gehad met die dierbare persoon. Dan gebeurt er wat. Als je dan heel erg focus op die boosheid, en je ziet mij al met mijn handen gebald, dan gebeurt er wat. En het is zelfs zo dat bepaalde emoties, bepaalde lichaamsveranderingen gecodeerd zijn aan die emoties. We weten bijvoorbeeld dat als je boos bent, dat je dan je spieren gaat spannen. Als mensen heel erg, gespierde, uh, gespierde, heel erg gespannen spieren hebben, pijnlijke nek, altijd gebald, kakenvast. Dat is vaak te maken dat een onderliggende gedachte van boosheid ligt. Dat is dus een fysiologische respons. En omdat ik mijn vuisten bal, omdat ik boos ben, omdat ik mij terug herinner aan die vervelende ruzie, is het niet alleen op, uh, op mijn beweegapparaat, spieren, pezen, bot en gewrichten, dat er een verandering plaatsvindt, maar ook in mijn chemische apparaat. Dus wat gebeurt er? Er wordt meer adrenaline aangemaakt. En daardoor gaat ook alle organen veranderen. Alle hormonen veranderen, bloeddruk, spijsverteringskanaal, um, uh, um, nou ja, alles, uh, uh, hormonen, enzovoort, die gaan mee veranderen. De zelftalk is veel meer dan die, die, die quotes van belief in yourself. Prima quotes, maar doe er wat mee, weet je wel? Doe er wat mee. Onderzoek die quotes, onderzoek wat je, jezelf, wat je tegen jezelf zegt. Omdat je weet dat het zo'n impact heeft. Hetzelfde, als je dus weet dat een gedachte een fysiologische verandering teweeg brengt, kan je ook beseffen dat hoe je tegenover jezelf praat, dat het ook een fysiologische verandering met zich meebrengt. Dat is waar zelfdruk over gaat. En als je nu weet dat we 70.000 gedachten per dag hebben, 70.000 gedachten per dag, en we hebben het in de gisteren een polletje gemaakt. De meeste mensen dachten dat er 90.000 gedachten per dag waren, Nee, het zijn 70.000 gedachten per dag. Waarvan ongeveer 200 gedachten per dag over voeding gaan. Dat is bijzonder, hè? Ongeveer 200 keer per dag is er een breintrigger in je hoofd die over voeding gaat. Bewust dan wel onbewust. En heel belangrijk om te beseffen is dat die 70.000 gedachten, moet je nagaan hoeveel dat is, hè? Dat die 70.000 gedachtes 90% hetzelfde zijn als wat je gisteren hebt gedacht. Dus eigenlijk, heel simpel gezegd, is het zo dat we leven in het verleden. Laat ik deze nog een keer herhalen. Laat deze nog een keer goed in je doordringen. Van de 70.000 gedachtes die we per dag hebben, is 90% wat we gisteren ook dachten. We kunnen dus zeggen, voor 90% leven we in het verleden. En waarom benadruk ik dit nou zo? Omdat we daarvan bewust moeten zijn, omdat de verandering altijd in het nu en de toekomst ligt. En als jij dus blijvend slank wilt worden door persoonlijk leiderschap, waar Fitzpiel natuurlijk over gaat, gaat het hierover, het gaat dus hierover, over het besef... Hoe denk ik op een dag? Wat zeg ik tegen mezelf op een dag? Kan ik wat ik over mezelf zeg op een dag, eens een keer anders zeggen? Laat ik me nou eens een keer niet verleiden in de gewoontes, in de habits en de routines. Maar laat ik nou eens kijken of ik bewust iets anders kan doen. En het kan heel simpel, hè. Het kan heel simpel. Het kan zijn dat je elke ochtend uh, chagrijnig opstaat. En dat er dan niemand tegen je moet praten. En dan kan je denken, ja, ik ben nu eenmaal geen ochtendmens. Ja, dikke hoela. Je kan ook zeggen, hé, hey, ik ben in staat als mens, als enig levend wezen op deze wereld, om te beslissen dat ik dat niet meer wil. Dat klinkt simpel, maar zo simpel is het. Dus als jij kan zeggen, oké, okay, ik ben gewoon, een, als jij altijd hebt gezegd, omdat je ooit in je meestal puberteit hebt ontdekt dat je meer behoefte aan slaap hebt, en dat patroon, die onregelmatigheid, is erin gebleven. En je gaat steeds laat naar bed. En daardoor heb je moeite met opstaan. En je zegt tegen jezelf, ik ben nu helemaal een avondmens. Ik ben geen ochtendmens. Praat even niet tegen me, want ik ben, je weet nu toch wel inmiddels dat ik geen ochtendmens ben. Hou even je mond, doe even rustig. En dat herhaalt zich en dat herhaalt zich. En jouw gedachte, die gedachte, dat wordt jouw nieuwe routine. Jouw gedachte van ik ben geen ochtendmens, dat wordt jouw nieuwe waarheid. Want die wordt als plaatje opgeslagen in jouw limbische brein. Die wordt gecodeerd met een emotie. Namelijk emotie van uh, irritatie. Wegwezen, niet bij me in de buurt komen in de ochtend. Snap je wel? Maar jij bent dus in staat om te zeggen, wacht eens even, ik ga het anders doen. Ik ga het anders doen. Ik ga, doen. Ik ga beslissen dat ik het anders ga doen. En... Ik weet dat het simpel klinkt en de actie is zo simpel. Alleen het probleem ligt altijd bij het doen. En ik vind eigenlijk... Dat je, uh, dat je moet beseffen dat... Nou ja, wat ik vind is eigenlijk niet zo belangrijk. Maar ik wil jullie mededelen. Laat ik ook mijn eigen communicatie. Als coach ben je constant, ben je co constant bewust van je communicatie hoor. Maar als... Uh, ik wil je eigenlijk uh, gewoon meegeven dat wat jij onbewust doet, jouw handeling, jouw denken, jouw manier van opstaan, jouw gedachten daarbij, uh, wat je tegen jezelf zegt in de ochtend, hè, wat je over jezelf zegt in de ochtend, ik ben geen ochtendmens, hè, wat, we, wat ik net als voorbeeld uh, noemde, uh, dat die herhaling daarvan, dat vormt uiteindelijk jouw zelfbeeld dus als jij ooit als puber boos op je moeder werd die zei ja nou je nest uit en je hebt dat niet gedaan en je blijft daar in die emotie want dat was dus die emotie die daar is opgeslagen gekoppeld weet je wel wat ik net vertelde en dat blijft zich herhalen ook in jouw werkende leven en je hebt moeite met de ochtend en moeite met opstaan. En moeite als mensen tegen je gaan lullen in de ochtend. En je zegt: Zo, doe niet er even op, jongen. Ik ben daar nog helemaal niet aan toe in de ochtend. Wegblijven met je grapjes en, en grollen. Dan wordt dat jouw zelfbeeld. En dan zeg jij het eerst tegen jezelf: Ik ben geen ochtendmens. Dat is zelftok. Ik ben geen ochtendmens. Laat me alsjeblieft met rust. Ik ben geen ochtendmens. En vervolgens zegt je partner. Nou, ik laat je wel even rusten, je bent geen ofte mens. Dus nadat je jezelf die identiteit hebt gegeven, wordt het het anderen gegeven. Soms is het andersom. Soms. soms wordt de omgeving, zeg wat maar, tegen jou, wordt zo erg tegen jou ingepraat dat je het zelf gaat geloven. Kan ook, kan ook andersom, dat de externe wereld de oorzaak is. Die heeft gezegd tegen jou als kind, je bent te dik, je moet op dieet, kijk eens naar je zuster, die is veel slanker, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En de externe wereld heeft jou doen geloven dat je te dik bent. En de externe wereld heeft ervoor gezorgd dat jij een bepaald zelfbeeld krijgt die niet terecht is of hoeft te zijn. En als je dat gaat zien, dan ga je herkennen dat herhaling zorgt voor herkenning, zorgt voor het creëren van zelfbeeld. Of die nu van jezelf of door een ander komt, laten we even in het midden. Maar wil niet zeggen... Dat dat niet kan veranderen. En we kunnen dat dus veranderen door zelfdok. Hoe tof is dat? Hoe tof is dat dat jij dat kan veranderen door zelfdok? Door anders te denken over jezelf. Door anders te denken over jou. Sorry, daar ben ik weer. Het gaat erom dat jij de beslissing kan maken. Ik wil wat anders doen. En dan zeggen de meeste mensen, weet je, oké, okay, ik ga affirmeren. Ik ga affirmeren. Jullie weten inmiddels, of misschien weten jullie dit niet, maar dan moet je even de podcast kijken. Wat is het verschil tussen affirmatie en affirmatie? Ik ben meer voorstander van, om de dag te starten in ieder geval, van affirmatie. Even heel kort, heel kort. En nogmaals, ik verwijs hier anders naar de Podcast die helemaal hierover gaat over het verschil tussen affirmatie en affirmaties. Ik zal de podcast link onder deze video zetten. En, maar als je uh, even, even heel kort, uh, affirmatie affirmen, firmen, bevestigen, dus dat kan bijvoorbeeld zijn: ik ben slank, ik ben slank, ik ben slank. Zoals Suzanne net zei, ik ben mooi en. Hè, we maken, Suzanne, we maken even van het woordje Ma maken we en. He, dus dat is het grootste verschil. Ik ben mooi en slank, dat kan een affirmatie zijn. Ik ben mooi en slank, ik ben mooi en slank, ik ben mooi en slank. Dat kan een informatie zijn. Waarom? Wat is de functie daarvan? Wat ik net zei. Omdat jij wat zegt over jezelf en je herhaalt en je herhaalt en je herhaalt. Dat wordt een nieuwe uh, uh, zelfwaarde-kenmerk. Dat wordt dus opgeslagen in dat limbische brein. Wordt opgeslagen in een plaatje. Als jij dus zegt ik ben mooi en slank, dan zie je jezelf anders. Dan wanneer je zegt, ik ben, ik ben mooi, maar wat te dik. Snap je wel? Dan zie je, dat plaatje ziet er gewoon anders uit. Zien jullie dat voor je? En nogmaals, dan gaan we weer. Dat plaatje wordt gecodeerd met een emotie, komt in je limbische brein. Die emotie bepaalt je handelen. Je, handelen, je, je onbewuste handelen bestaat voor 90% uit handelingen uit het verleden. Je leeft in het verleden. Hoe ga jij dan die affirmaties neerzetten? Nou, het kan dus werken. Het kan dus werken omdat je dus, wat ik dus net zei, dat plaatje verandert en daardoor dat hele proces verandert. Maar, maar, dat werkt alleen als jij 100% daarvan overtuigd bent. Sommige mensen zeggen dat dat niet zo is. Sommige mensen zeggen, juist door de herhaling, ook al geloof je er niet in, kan je er later in gaan geloven. Dat is best mogelijk, maar dat is wel een heel lang proces. Dus je moet jezelf afvragen, wil je dat? Ik geloof veel meer om te starten, om te starten met een affirmatie. En dat betekent eigenlijk, dus niet afvermen, dus niet bevestigen, maar afvormen. Namelijk formeren, vormen. En dat is eigenlijk het enige verschil, is dat je dan een niet een bevestiging maakt, maar er een vraag van maakt. En omdat je een vraag maakt en jouw brein altijd een antwoord op jouw vraag zoekt, krijg je een ander actieplan. Snap je wel? We zien dus allemaal in dat het verschil is van ik ben lelijk, geeft een ander plaatje. Of ik ben dik, geeft een ander plaatje in je hoofd, geeft een andere negatieve spiraal. Dus daar moet je sowieso bij wegblijven. Ik ben mooi, geeft een ander plaatje in je brein, geeft een ander fysiologisch proces, kan helpen. Maar als je nou is er een vraag van maakt, als je nou eens zegt, hoe, waarom ben ik mooi? Waarom ben ik mooi? Dan krijg je daar antwoord op. Want ons brein is geprogrammeerd om antwoord te willen krijgen op een vraag. Waarom? Dat is de enige wat je ervoor moet zetten. Waarom ben ik mooi? Waarom ben ik slank? Dus niet ik ben slank, waarom ben ik slank? Dat is een affirmatie. En waarom ben ik slank? Dat is een wereld van vertel. Want omdat jouw brein dus het antwoord zegt, zegt hij, je bent slank omdat je goed op weg bent. Omdat je, je groente eet. Omdat je twee liter water drinkt. Omdat je meer beweegt. Maar wat de meeste mensen doen in zelfdok met overgewicht zeggen, waarom ben ik dik? Waarom lukt het me niet? Zie je wel het verschil? En jouw brein geeft daar antwoord op. Ja, je bent niet dik omdat je het niet volhoudt. Ja, je bent niet dik omdat je, omdat je geen maat weet te houden. Ja, je bent niet, dik, je ben, je, je bent niet slank omdat je je laat verleiden door, uh, door je vrienden om mee te gaan. Daar krijg je ook antwoord op. Dus als jij dat jouw leven geleerd is, de gezellige dikker. ja, waarom, waarom ben je niet af van? Nou, ja, ik ben gewoon een gezellige dikker. Ik ben gewoon een gezellige dikker. Prima, als het geen waardeoordelen is en je hoeft niet af te vallen en je wilt niet afvallen. Prima, be, let it be, prima, helemaal goed. Los nog of het goed is voor de gezondheid, maar oké, okay, jouw keuze. Dat zal mij daar niet over horen. Maar als we de waarom-vraag stellen, moeten we hem wel goed stellen. In de self-talk methodiek. En 9 van de 10 keer, vraag het jezelf maar af. Neem jezelf eens onder de loep, is het andersom. Vraag je waarom lukt het niet? Waarom kan ik het niet? Waarom is mijn vriendin wel slank en ik niet? Waarom kan ik niet genieten van eten? Waarom moet ik er altijd op letten? En je krijgt er antwoord op. Dus maak van die affirmatie een affirmatie. Is dit helder jongens? En op die manier leer je jezelf dus. Jezelf tolk, je innerlijke dialoog te veranderen. Die begint dus met een onderzoek van wie ben ik, ik ben dubbele punt. En ook hetzelfde geldt dus te maken van ik ben ten opzichte van jouw lichaam, van jou hoe je eruit ziet. En vervolgens ga je kijken wat zeg ik tegen mezelf, wat vraag ik tegen mezelf. En dan is het belangrijk dat je hiermee consequent doorgaat. Het werkt niet als je twee dagen goed tegen jezelf afformeert. Net zo goed als dat het niet werkt als je twee dagen opeens 10.000 stappen gaat lopen en vervolgens de hele week niks doet. Het werkt alleen, zoals je weet, met de fitspelmethodiek is het de methodes vinden die je de rest van je leven kan volhouden. Omdat wanneer je ze de rest van je leven kan volhouden, je de rest van je leven slank zal blijven. That's it. Ik heb voor jullie een vijf-stappenplan. Een vijf-stappenplan. En pak alsjeblieft een pen erbij en schrijf het op. En ik ben benieuwd en ik ben super benieuwd wie dit echt gaat uitwerken. Laat het me weten in de community, zodat je van elkaar kan leren. Laat het me weten of, het, of je er wat mee gaat doen. Het vijfstappenplan. Als je een pen nog niet hebt gepakt, pak hem er even bij en een papier. Mensen die het later als podcast luisteren, pak nu even, zet hem even op stil of op stop en pak je pen en papier en kom later terug. Stap 1 is maak kristalhelder wat je doel is. En, nou ja, mensen die, ik zie wat mensen hierbij zitten die ook fitspel hebben gespeeld of bezig zijn. Is dat zo wat ik zeg? Ja, Beliska en Ali hebben uh, Fitspel gespeeld. Uh, Wendy de Roy, de andere Wendy is dat. Wendy, Mildred, Ingrid niet. Uh, Susan ook volgens mij niet. Maar, uh, maar het maakt niet uit. Mensen die Fitspel hebben gespeeld weten dat deze stap, stap 1, maak kristalhelder wat je doel is. In Fitspel duurt dat 10 dagen. Tien dagen. Alleen maar om helder te krijgen wat je doel is zo belangrijk is dat je kan dus niet volstaan met dan zit ik lekkerder in mijn vel als ik 10 kilo lichter ben of dan ben ik soepeler of dan heb ik meer energie maak het kristal helder desnoods via visualisatie benoem wat allemaal makkelijker gaat benoem hoe je je voelt benoem wat je gaat doen dus op die manier maak je een doel super concreet Kristalhelder, waardoor je visualisatie, namelijk wat je doet, je creëert weer dat plaatje in jouw hoofd. Dus als jij de volgende keer zegt: ik ben slank, zie je dat plaatje in je hoofd. Snap je wat ik bedoel? Daarom maak kristalhelder jou, wat jouw doel is. In alle facetten. Emotioneel, spiritueel, mentaal, sociaal. Stap 2. Stap 2. Schrijf op. Wat de emotionele verandering zal zijn. Schrijf op wat de emotionele verandering zal zijn. En dat is lastig, want het is soms heel lastig om een emotie te beschrijven. Maar als je dus helemaal uitgekristalliseerd hebt, wat je allemaal kan, wat je draagt, hoe je eruit ziet, hoe je leven is verbeterd als je tien kilometer met afvallen... Want dat is natuurlijk waar fitspel over gaat. Het gaat niet over kilo's. Het gaat erom dat jij je leven gaat verbeteren. Meer uit het leven gaat halen. Nog mooier je leven gaat maken. Daar gaat het om. Welke emotie voel je daarbij? En waarom is dit belangrijk? Nou ja, omdat ik de hele ochtend al heb lopen zeggen... Verandering vindt plaats, gedrag vindt plaats... Door een gecodeerde koppeling aan een emotie. Dus dat plaatje wat je net hebt gecreëerd... Om jouw doel kristalhelder te krijgen... Is dus belangrijk om dat te koppelen aan een emotie. Als je dat hebt gedaan, dan gaan we naar stap 3. En bij stap 3 start je je dag met dankbaarheid. En dit is dus een nieuwe routine die je moet aanleren. Hoe je dat doet, maakt mij gemoed uit. Doe je het in meditatie, doe je het in een wandeling, doe je het als je opstaat, als je moeite hebt met... Een, als je in het proces bent dat je moeite hebt met opstaan of wat ook, dan, dan, dan is het heel eenvoudig dat je wordt wakker, je doet je ogen open en je noemt drie dingen waar je dankbaar voor bent. Dat kunnen hele simpele, banale dingen voor jezelf zijn. Je hoeft dat niet heel groot te maken. Maar als je dag start met drie dingen te noemen waar je dankbaar voor bent, dan zet je je fysiologische staat in een positieve mindset. Dus je kan zeggen, ik ben dankbaar dat ik dit proces doe. Ik ben dankbaar dat mijn lichaam functioneert. Ik ben dankbaar met mijn gezonde kinderen. Ik ben dankbaar dat ik in land woon, dat er gewoon water uit de kraan komt. Ik ben dankbaar dat ik, mijn hond gezond is, die naast mij ligt te snurken. En zo dicht mogelijk bij mij wil zitten. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Er zijn zoveel dingen waar je dankbaar voor bent. Maar als je de dag start met die dankbaarheid... Gaan we weer, de gedachte creëert de fysiologische staat. Dus jouw dag start op een andere manier dan dat je zegt, fuck it, het wekker gaat, kutzooi, ik heb er geen zin in, ik ben niet tegen me praten. Snap je wel? Stap 4 is, start je dag met een affirmatie. Start je dag met een affirmatie. Dus, waarom ben ik slank? Hé, hey, als je dag start met, hé, hey, waarom ben ik slank? Wedden dat jij als eerste dan het volgende wat jij gaat doen, in zijn glas water drinken. De waaromvraag en het antwoord op die waaromvraag, als het een goede waaromvraag, geeft het antwoord, geeft de actie. Ten slotte stap 5. Je sluit de dag af met een affirmatie. Dus de waaromvraag, waarom ben ik slank, start je mee. De affirmatie sluit je mee. Ik ben slank. Want in de nacht... Wordt dat gerieënvorst met jouw kristalheldere doel. En als jij denkt, ja Mira, dikke vinger, uh, dikke drie bier, hoe zeg je dat allemaal? Allemaal leuk en aardig, ik geloof er geen moer van. Prima. Prima. Ik wil je niet overtuigen. Dit is wat we weten vanuit neurobiologie. Dit is hoe ons brein werkt. En als het niet werkt, als het niet werkt heeft dat vaak te maken... Met dat je het niet voldoende lang volhoudt. Ten eerste, het heeft echt wat tijd nodig. Het is niet een weekje volhouden en er gebeurt. Het heeft tijd nodig. En twee, kan het zijn dat het niet goed genoeg geformuleerd is. Dus dat zijn natuurlijk nog weer andere aspecten. Nou ja, je begrijpt elke week een live die ik gratis weggeef. Ik ga natuurlijk niet heel persoonlijk dingen geven. Dat is natuurlijk vanuit... De betaalde fitspelers wel mogelijk, maar niet voor deze gratis community. En ik hoop dat je dat begrijpt. En ik hoop dat je dat, nou ja, begrijpt. Vijf stappen dus jongens. Eén, maak kristalhelder wat je doel is. Twee, schrijf op wat de emotie is die je daarbij voelt. Drie, start je dag met dankbaarheid. Vier, start je dag met een affirmatie. En vijf, sluit je dag met een affirmatie. En is it. En wil je echt wel eventjes serieus aan de slag. We beginnen binnenkort weer met een uh, aanstaande maandag zelfs. Weer met een uh, vijfdaagse mini training. Die is anders dan de vorige mini training. Vijfdaagse challenge. Die is anders dan de vorige challenge. Kijk op onze website www.fitspeel.nl. Daar zie je de vijfdaagse gratis mini training. Daar ben ik vijf dagen live zoals we hier zijn. Heb je de interactiemogelijkheid. Om met mij te communiceren, je vragen te stellen. Je krijgt elke dag een challenge om echt uit te werken. Want ik weet het, hè? Ik weet het. Ik weet hoeveel mijn podcast wordt geluisterd. Maar ik weet ook dat hooguit 3% van de mensen de actie onderneemt. Ik hoop dat jij een van de drie bent. Een fijne dag, jongens. Ga ermee aan de slag. En, nou ja, wellicht tot de volgende keer. Doei!